De Fietsstelweek is voor mij belangrijk omdat het gedrag van fietsers in beeld brengt. Hoe rijden ze, waar rijden ze en zo helpt het ons om het fietsnetwerk in Flevoland te optimaliseren. De Fietsstelweek is voor mij belangrijk omdat ik graag wil dat mensen meer gaan fietsen, de auto laten staan. en We hebben prachtige fietspaden in Lelystad, dus ik zou zeggen kom op, allemaal op de fiets. De Fietsstelweek is voor mij belangrijk. Een week lang lekker met elkaar fietsen om te kijken hoe het fietspadennetwerk in Flevoland eruit ziet. En dat is belangrijk voor een fietsprovincie als Flevoland.